Een van de uitdagingen als triatleet of wintersport is dat er zo weinig zwemwater is. Maar dat kun je makkelijk oplossen door een kleine aanpassing. Namelijk van de borstcrawl maak je gewoon de vorstcrawl. Ga maar mee. <lacht> <lacht> en de rugcrawl. En natuurlijk. De sneeuwslag. Niet te vergeten. Ah. Koud hè? Wat is het? Koud hè? Happy New Year! Oeh. Best, best.